Zo'n staat op het dak van het politiebureau. Hoe die daar is gekomen is ons nog onbekend. Hé, hey, dag. blijven staan je, kom even. Dus met spoed onderweg naar terroristen die op het strand iets van een aanslag zijn aan het plegen. Spoed 1, deze kan op, ik kan niet bewegen, ik kan niet bewegen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Scheter5L, speedy of armor. En vandaag ga ik op pad met Wim. Maar waar Maar waar is Wim? Die is er niet. Um, of die is er wel. Shit, was is hij uit Wim? Links hè. Um, maar we gaan vandaag een first person. En we gaan nu meteen achter een gestolen voertuig gaan. Want die kwam voorbij. Geraced. En daarachter, in de verte... Gaat hij nog? Ik heb geen idee welke deuren nog open staan en welke niet. Wat ik wel weet is dat ik een aanrijding heb, maar tot dit verdomd moeilijk is. Links is vrij. Stop voor staat aan. De auto is zeer snel. Ik heb hem wel nog steeds in het zicht. Of eigenlijk niet, maar ik weet stiekem een beetje waar hij naartoe gaat door het witte bolletje. Ook al had ik ooit eens gezegd dat ik ze niemand zou volgen. Hoe kan jij nou door rood rijden, want ik heb groen. Zeer hoge snelheden. Ik kan nog geen assistentie erbij roepen omdat ik nog niet officieel in achtervolging zit. Shit, shit, shit. Nu zit ik hier een beetje vast. Yo, het paaltje kan wel omver. Aan de kant. Dit is heel moeilijk, kan ik jullie vertellen. Maar ik doe mijn best ook nog de een of andere Audi RS aan Ik kan nog geen stopteken geven tegen het verkeer in, dat gaan wij niet doen nu wel ik knal tegen een auto aan Het is ook verdomde druk hier gewoon. Uh, we zitten wel nog steeds erachter. Zo. Uitstappen jij. Kom hier. Luister eens, Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Jij bent aangehouden? Ja, even stoppen. stoppen, Kom op. luister, je bent aangehouden. Artikel 5, een gevaarlijk rijgedrag, een mogelijk diefstal van een voertuig, je bent niet onverplicht je brengt hem mijn advocaat. Heb je dingen bij je niet bij mag hebben, ik ga je fouilleren. Ik ga je jouw identiteitskader even zien. Waar kan ik die vinden? In je broekzak, helemaal mooi. Ik ga even fouilleren. Oké, okay, Marcus. Je kwam ons voorbij bij het politiebureau. Uh, hoge snelheid, daarna zijn we je gaan volgen. En zij hebben we me niet meer uit het oog verloren. Een soort van. 40 oh, no, well, ja. uh, staat uh, als gestolen op. Um, alleen hij staat ook niet geregistreerd. King. Dus die gaat sowieso met ons mee, maar dat was al duidelijk. Wat ik wel nog even ga doen, is even snel uit first person om even een screenshotje te maken. Want die moet ook gebeuren. En dat kan niet in first person. En we gaan wel first person. Um, ja. Het is moeilijk first person. Maar dat wil ik dus zeggen, deze aflevering volledig in first person. Uh, met Wim dus wel. Maar ja, jullie kijken vanuit de Ogen van Wim. Um, transport duurde net wel lang, dus we hadden even de gedrukt. Um, ja, waarvoor heb ik de Touran gekozen? Want die denk ik wel een mooie, in, mooiste interieur heeft, samen met de Audi A6. Maar die hadden jullie later gezien, dus ik dacht, laat ik nu dan weer eens de Touran pakken. Verdachte gaat mee. en wij gaan door. Blauw en zo staat uit. En we hadden eigenlijk nog geen tijd voor voertuigcontrole, maar ze te horen deed alles het, het belangrijke. Nou ja, sommige mensen willen inderdaad een... of willen... Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. Een 914A in het Sputje Canal. Geet u alsjeblieft, Prio 2. Iemand wilt uh, suicide plegen. En dan moeten wij Prio 2 naartoe. Prio 2... Lijkt me wat laag ingeschat voor iemand die op dit moment denkt van laat ik eens gaan springen. Um, of iets anders aan mezelf doen. Lijkt mij een prio 1. Uh, maar ik geloof niet dat je als agent die inschatting zelf mag maken. betekent wel dat ik je even doorrij. Want de enige, enige wie groen heeft zijn de voetgangers, dus daar kunnen we wel uh, omheen. En we gaan even mee rijden met verkeer dan. Ik zie de persoon staan. Zo'n staat op het dak van het politiebureau. Hoe die daar is gekomen is ons nog onbekend. Ik ga even dit doen, zodat ik beter kan zien waar ik doorheen ga. En ook hier weer even een screenshotje maken, want het ziet er wel fel uit. Uh, wie moet ik spreken? Ja, dit is opgeslagen en dan kan ik nu weer verspissen. Goedag. Hoi. Greetings. Ja, het werd tijd dat je hier was. Oké, okay, ook bedankt, ook hoi. Uh, vertel. Uh. Je moet hem weg gaan vinden om naar boven te gaan. Uh, je moet hem even vertellen dat hij niet geen zelfwoon verpleeg. Oké, okay, dat moet ik dus doen. Veel succes. Oké, okay, dankjewel. Zo, um. zo. Zo is dus daar een ladder. Ah, oh, wacht, zie je ik ben hier altijd heel slecht in tot jullie Dat jullie alvast weten ik ga hem waarschijnlijk laten springen omdat ik een verkeerde uitspraak heb gemaakt Eigenlijk hier moet je al beginnen meneer ik ben wim politie ik kom naar boven en als je dan niks zegt kun je of naar boven gaan of wachten op een antwoord nu zegt hij niks ja dan rustig naar hem toe hoi ik ben wim ik kan met je praten Hoi. Um, wat zou ik doen? Zou ik zeggen, je moet even naar beneden komen en met me praten. Of je hoeft het niet te doen. Ik doe één. Je moet even hier komen en even met me praten, jongen. Hij zegt, nee, ik wil, ik wil hier blijven. Oké, okay, dan is dat goed. Blijf maar daar, maar geen rare dingen doen. Uh, Een belofte moet je sowieso niet maken. Twee. Als je twee zegt, zegt hij dadelijk dat zijn vrouw dood is, dat hij daarom hier staat. Ik zeg maar weer één. Je gaat je vast beter voelen ooit. <laughs> Klinkt niet echt. Hè? Ik kan geen weg uitzien. Uh, ik wil je helpen. Zeg maar wat ik kan doen om je te helpen. Ook een gevaarlijke uitspraak, want dadelijk zegt hij niks en dan springt hij. Uh, ik ga hem toch pakken. Oh, dat is shit. Your... There's nothing you can do. Oké, okay, hij gaat springen. Ja, als jullie een andere oplossing hadden gemaakt, uh, ge gepakt, uh, hoor ik hem graag. Um, maar er waren wat dingen van. Kijk, je weet nooit wat wat die waar die op wat het probleem is. Dat dat had ik willen vragen. Wat is het probleem? Waarom sta je hier? Maar dat kon niet. Je kon alleen maar vragen. Uh, je kon sowieso drie antwoorden. Eentje was sowieso slecht van je bent, je bent een gek joh, ga ja, weg daar, dat helpt sowieso niet. Uh, ook eentje van uh, ik beloof je hoe je je gaat voelen, dat verandert, kan ik niet beloven. Maar er was ook wel iets van je, doe het niet, je vrouw wacht op je. En ik weet gewoon dat stel dat je dat zegt en zijn vrouw vervolgens is dood, uh, dan zegt hij... Uh, mijn vrouw is dood, denk je dat je grappig bent en dan springt hij ook meteen. Dus wat moet ik nou? Dus ja, als jullie toch een andere optie hebben gepakt of als jullie stiekem weten van als je dit, dat, als je dit, dat en dat zegt dan red je hem altijd. Laat het maar weten in de comments. Uh, ik heb het in ieder geval uh, met mijn gezond verstand, blijkbaar heb ik dat niet want hij is dood, Probe geprobeerd. De ambu blijft natuurlijk lekker staan, die gaat niet eens kijken bij hem. Je hebt alles gedaan wat je kon, zegt de collega. Uh, ja, dat klopt. Oh. Dat was heel hard ja, voor mij. Ja, oh, Vito, je, je rijdt vol over. Oh. Tja, oh. Zo, weg hier. Waarom staan we hier stil? Zomaar. Oké. Okay. is gewoon druk. Dat kan, dat kan. Heb ik blauw nog aan? Ja, daarom staan ze stil. Ik had blauw nog aan. Ik zag in mijn spiegel. Als je goed kijkt in je spiegel zie je wat blauwe puntjes. Wat vloog daar nou voorbij? Oh, dat is die Audi. Ik dacht al. Oh, Audi, wat doe je? Mooie S5 voor ons. Gewoon een scan tegen controle, puur om dat kan. Misschien komt er iets uit, wie weet. Komt niks uit, dan laat we hem lekker. Meldingen uh, van dakloze mensen die wat overlast veroorzaken mogelijk. Maar even kijken, prio 3, ah prio ah. 3 is dat je binnen 24 uur moet hebben opgelost. Dus prio 2 is het. staat daar achter op straat. Dat is natuurlijk ook niet zo handig. Zo. Goeiedag, blijf even staan joh, kom even. Wat gaan we allemaal nou doen joh? Kom even hier. Ja, hij heeft niks gedaan hè. Um, ik wilde hem wel controleren. Maar hij heeft nog niks gedaan waarvan ik zeg je rent nu voor me weg, dus ik moet hem aanhouden. Maar de reden tot hij wegrent. Hoi, oh. Dat wel erg dichtbij. Kom maar hier. Blijf even staan. Wait up. Zo. Waar ben je? Hier zo. LSPD! Don't make me shoot you! Okay. Nou, ik wil hem toch even spreken, dan maar de deze erop. Police! Stop whatever the hell you're doing! Ga okay. even luisteren. Dan gaat we nog liggen, oké, okay. helemaal goed. Waar ben je nou? Hier zo. Goed, luister eens even. Waarom ren je er door? Waarom sta je allereerst op straat en waarom ren je er door? Heb je voor mij een uh, ID waar ik... Uh, of iets... In ieder geval waar ik die kan vinden. Oké, okay, dankjewel. Goed. Zeg James... Uh, wat mij betreft... Ga ik je weer loslaten. ga ik gewoon... In ieder geval niet op straat staan, dat is niet handig. Hij heeft verder niks op zich. We zijn op het strand terroristen uh, bezig. Ik heb alweer een verst aangetrokken, ook al zien jullie dat niet. Oh, dat is aan een paal. We ja, gaan er met spoed naartoe. Alleen laat ik sirene uit. Dus met spoed onderweg naar terroristen die op het strand iets van een aanslag zijn aan het plegen. Hier pas ik wel tussendoor. Wow. Mooie ruimte gemaakt. Hij ook, mooie ruimte gemaakt. Oh, een merrie. ik heb zo de neiging om nu gewoon weer third person te pakken puur om te zien waar ik rij en zo oh shit wordt op mij geschoten oh ze schiet op mensen ze schiet op mensen omstandig iedereen weg hier iedereen weg hier Nee nee, deze kan op, ik kan niet bewegen, ik kan niet bewegen. Wat gebeurt er, wat gebeurt, wat er? Gebeurt, gebeurt. Ik lig onder zwaar vuur, ik lig onder zwaar vuur. Ik ben dood, ik ben dood. Ik val ook nog, ik val ook nog. schieten op omstanders, schieten op omstanders, ik moet echt dekking zoeken. Collega's zijn daar Eentje uitgeschakeld Collega's zijn rechts In vuurgevecht met ze Weer een... Zo daar zijn we weer um, Zoals jullie is opgevallen echt... Bam, opeens stopte die ermee. hoe kwam dat nou? Omdat mijn opnameprogramma was gestopt, maar dat had ik niet door, dat zag ik net pas, ik was alles aan het editen en toen zag ik pas dat die uh, gestopt was. Uh, kan gebeuren, uh, gaat niet nog een keer gebeuren hopelijk, maar uh, het is wel het einde van de video dus uh, ik kan jullie vertellen dat er, er waren zes uh, Zes terroristen geloof ik en ik denk dat we er... Ja, iedereen gewoon hebben uitgeschakeld. Zijn wel wat burgers gewond geraakt? Had ik een ambulance wel laten komen? Maar allemaal buiten beeld uh, bleek achteraf. Uh, ik had in ieder geval overleefd en mijn collega's hadden het voor, voor zover ik had gezien overleefd. Dus uh, dit was een first-person video met de TRAN. En... Als je kijkt... wat yo Wat staat daar dan? Wat een mooi ding. Die komt over een aantal dagen online. Nee, daar gaan jullie gewoon van genieten Ik ga alvast omdat ik dit gewoon wil laten showen Kijk eens. hij is um, van het ministerie van mods en uh, die uh, heb ik mogen krijgen um, maar daar komt binnenkort een video over uh, ik ga die wel nu meteen opnemen dus dat weet je wel alvast uh, maar die komt dus pas over een paar dagen, er komt nog wat ambulance, wat uh, roleplay, dat soort dingen allemaal tussendoor meen ik um, nou. Als ik het nog niet heb gezegd, ik weet het wel meer. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Laat een blauwe dampje achter en tot de volgende. Doei!